Een 26-weekse rondom zuiverheid en bewustzijn. Ja. En dit is begonnen in jouw hoofd. Ja, dat klopt. Nou, Het idee dat we in een virtuele realiteit leven, dat blijft mij ongelooflijk intrigeren. En uh, ik kom daar, uh, en je kunt enerzijds, is daar heel veel theorieën over te vinden en is dat ook prachtig. Maar ja, ik kom daar ook steeds vaker uh, in mijn dagelijks leven, in de realiteit... Uh, onomstotelijk dingen van tegen en uh, ja, jij en Martijn uh, zijn voor mij twee mensen die uh, mij met grote regelmaat inkaakjes geven in hoe jullie beeld is achter deze realiteit dan. We hebben het een beetje koud wel. We staan <laughs> Heel <hier> in... koud! <laughs> We staan hier in een zonovergoten prachtig Wassenaarsbos. Geen ontbering te barren hier Wil je me ze vertellen? Hoe? Wat je op een idee eigenlijk? Welk idee? Mijn hersenen zijn verwoorden. Je kwam op een gegeven moment. Even overnieuw. Take 685! Het is gelukkig voelt het aan als min 685. Dus ik ben blij dat hij uh, niet te veel takes doet. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat doet hij altijd, weet je wel. Maar ondertussen, hè. Zeg ik God, voor de blauwe hier. Waar is de warme chocomel? Opnemen is bij ons nog niet zo makkelijk met al dat geluid. Nee. Ja, mocht je onbekend zijn met het concept van het leven in een virtuele realiteit, heb ik even een klein intro eh, filmpje gemaakt over hoe je er eh, tegenaan zou kunnen kijken. Of hoe er vanuit eh, de wetenschap tegenaan gekeken wordt. Want ook in de wetenschap eh, zijn er inmiddels velen die omarmen eh, dat we met z'n allen in een virtuele realiteit leven. Het klinkt misschien ongelooflijk. Maar er zijn vooraanstaande wetenschappers die aantonen dat de wereld zoals we die kennen, compleet met de bloemetjes, de bijtjes en alles in de kosmos, een virtuele realiteit is. Dat hetgeen we ons leven noemen zich in een holografisch universum afspeelt, en dat we dat collectief zijn vergeten. So you're saying, as you dig deeper, you find computer code in the fabric of the cosmos, into the equations that we want to use to describe the cosmos. Yes. Computer code. Computer code. Strings of bits of ones and zeros. Nu zijn de eerste virtual reality games vrij primitief, en toch krijgen we last van hoogtevrees als we in zo'n spelletje op de rand van het dak van een volkering staan. Hoe zou een virtual reality gamer uitzien als het tienduizenden jaren verder is ontwikkeld? Er is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld dat alle informatie die we via onze vijf zintuigen binnenkrijgen, neurologische signalen zijn die geïnterpreteerd worden door ons brein. De neurowetenschap laat ons zien dat ons neurologische circuit met technieken die zich vandaag de dag in het publieke domein bevinden, vergaand kunstmatig beïnvloed kan worden. Dat geldt ook voor kunstmatig ingrijpen op atomair niveau door nanotechnologie en kunstmatig ingrijpen op genetisch niveau. Kunstmatige intelligentie heeft inmiddels een zelflerend neuraal bewustzijn en is vele malen intelligenter dan de hersenen van een biologisch lichaam ooit zou kunnen bevatten. Is het dan zo'n onmogelijke gedachte dat de wereld zoals we die kennen een virtuele zou kunnen zijn? We vinden het nu nog bijzonder dat de HEMA een restaurant heeft geopend dat bijna volledig door robots wordt gerund. Dat kunstmatige intelligentie door middel van wifi dwars door muren heen naar mensen kan kijken en ze ook kan identificeren. Dat er speciale headsets zijn die opdrachten uitvoeren die je in gedachten uitspreekt. Dat het Amerikaanse leger heeft geïnvesteerd in nanodrones in de vorm van insecten met camera's, microfoons en injectienaalden aan boord die aangestuurd worden door kunstmatige intelligentie. Dat auto's, bruggen en organen uit de drie drepenten rollen dat consumptievlees nu gekloond kan worden en in een lab groeit in plaats van graast in de wei. Of dat je in China genetisch gemanipuleerde, lichtgevende huisdierklonen op kleur en vorm kunt bestellen. Maar dat is allemaal nog kinderspel vergeleken bij wat er op dit moment nog meer mogelijk is. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld onderling al een herinnering uitgewisseld tussen twee levende wezens en er zijn al breinen geüpload in een computer. De eerste primitief-ogende robot mag inmiddels officieel burgerschap in Saudi-Arabië hebben gekregen. Maar wie zijn we ten diepste zelf? Elon Musk, de directeur van Tesla, maar ook van Neuralink, wil de middel van de Lace in de nabije toekomst onze breinen collectief aan de cloud koppelen. Het is een maybe the best one to have an ai layer. If you think of like you've got your limbic system, um, your cortex and then a digital layer, a sort of a third layer above the cortex could work work well and symbiotically with, with you. We we're already a cyborg. Hoe kunnen we dan nog weten dat we voor onszelf denken of dat kunstmatige intelligentie voor ons gaat denken? Of ons hele leven in feite denkt. En hoe kunnen we zeker weten dat onze huidige gedachten en alle informatie die ons nu via de zintuigen bereikt van onszelf is. Ter voorbereiding op het onderwerp straling vroeg ik Martijn of hij zijn beeld wilde delen over wifi en stralingsmasten en er blijken op het gebied van eigen gedachten nog wel wat addertjes onder het gras te zitten. De technologie die gebruikt wordt is een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 En die kwantumcomputers werken niet via ene en nullen. Die kwantumcomputers, die functioneren, en nou hebben nu, nu hebben we het over de militaire inlichtingendiensten. Dus niet de NIVD van Nederland, maar nog echt lagen daarachter. Die functioneren, uh, op basis van dus die functioneren op basis van informatieuitwisselingen, uh, dus informatienetwerken. Die functioneren op basis van niet ene en nullen.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 Het nou, was een klein voorproefje over een van de onderwerpen. En in de 26-weekse verdiepen we de kennis onder meer met hoe je nou kunt herkennen wat echt eigen gedachten zijn en wat gestuurde gedachten zijn. Hey Monique, tussen alles wat we naar voren laten komen, is er voor jou persoonlijk een onderwerp dat eruit springt? En wat bij mij als eerste binnenkwam toen jij uh, hiermee kwam en het wat vastomlijnder werd, is eigenlijk uh, het woord openheid, wat, wat natuurlijk ook een energieveld vertegenwoordigt. Toen dacht ik, ja, dus al die zogenaamde onderwerpen, hè, dus dingen die uh, over ons leven gaan of lijken te gaan en uh, thematieken waar we uh, ja allerlei uh, systeemdenken op uh, hebben losgelaten en uh, en ook vrije gedachten bij hebben uh, die hebben eigenlijk al die onderwerpen hebben één overeenkomst voor mij en dat is uh, de maat van openheid dus uh, ja dat vind ik het intrigeert me nog het meest eigenlijk openheid en dus als je um, iets wil weten over een onderwerp, is de weg hier die we op aarde bewandelen en die we ook aanleren als heel jong kind al. Eigenlijk om kennis op te doen over dat onderwerp. Bestaande kennis, vanuit bestaande energievelden, hè, dus die zijn al opgebouwd uit kennis. En daar gaan we dan in rijken. Zo wordt ons aangeleerd, middels boeken of uh, cursussen of uh, opleiding. Ja, of door uh, naar je ouders te luisteren of nou ja... Er zijn allerlei manieren voor, maar dat is de manier om, om kennis te vergaren. En uh, ja, dus ook de manier om openheid in zo'n kennisveld te ervaren, te voelen. En ik heb eigenlijk al heel jong aangevoeld in mijn leven dat die zogenaamde openheid op vele gebieden, hè, die je eigenlijk al tegenkomt uh, als, uh, als baby die uh, net geboren is, hè? dus dan, dan ervaar je al de eerste vorm van openheid en dan heb je je ouders en daar open je je voor en dan uh, komt er op een gegeven moment onderwijs en daar ga je voor openen. Dat moet zelfs. <laughs> en uh, er zijn, zo zijn er allerlei uh, gebeurtenissen waar je voor dient te openen en ik merkte eigenlijk al heel jong dat ik daar weerstand op had, dat ik dacht, ja, maar waar open ik mij dan eigenlijk voor? Ik had alleen de woorden niet. Ja, dus je dient je eigenlijk te committeren aan en te openen voor allerlei uh, energievelden die hier al liggen. Hè, dus die ook door allerhande wijze mensen al uh, bekeken, betasten en uh, neergezet zijn en gevormd zijn en nog een keer gevormd en hervormd en onvergestoten om opnieuw gevormd te worden. En, uh, maar wat blijft bestaan is een openheid tot aan de rand. En uh, daar wil ik graag voorbij in elk onderwerp. Dat is ook hoe ik schrijf. En, um, dus dat intrigeert me enorm. En uh, het feit dat jij dan he, dit zo neerzet, uh, is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere mensen, een laagdrempelige uh, fijngevoelige manier om eens gewoon te kijken per onderwerp, van nou, om daar gewoon eens he, mijn gedachten, of eh, bij andere mensen hun gedachten, over te laten gaan en, en door te laten gaan. He. Dus dat je door gaat denken, dat je eigenlijk gewoon de diepte pakt van één onderwerp. En wat ik vaak genoeg gemerkt heb, is als je de diepte pakt van één onderwerp, dan kom je op een gegeven moment op een laag en, die, en, en daar zijn de onderwerpen meer met elkaar in verbinding. En als je dan nog dieper zakt, dan krijg je steeds meer verbinding en dan gaan die losse woorden, de afleiding achter de woorden, die verdwijnen langzamerhand en die losse woorden, die gaan, die gaan samen. En dan krijg je een hele wezenlijke vorm van verbinding. En uh, ik heb ook vaak vaker meegemaakt in mijn leven dat de kracht van een groep uh, daarin uh, ja heel, ...heel sterk kan zijn, dus het openen van nieuwe velden, uh, om, om in potentie nieuwe levensvruchten aan te boren... ...is een heel krachtig soort uh, uh, focus en um, ja, gedeelde focus. Het is echt op weg naar dat oprechte eigene samen, ja, dat is, die is gigantisch groot en ik denk... ...dat er daarom zoveel systeemdenken voor ligt. Want als we die zouden voelen met z'n allen... ...ja, dat we, dat we daarin in staat zijn om het hele systeem in één keer... ...in één vingerknip gewoon omver te zetten... ...of naast ons neer te zetten, met alle respect. Het hoeft geen oorlog te worden, geen strijd, juist niet. Ja, als we die kracht zouden snappen, dan... Uh, ja, dan, dan, dan ...hoezo virtuele realiteit, snap je? Dan, ga, dan gaan er zoveel dingen schuiven... En dan, dan gaat de hele werkelijkheid er anders uitzien in aanvang. Ja, het intrigeert me mateloos. Dus ik heb er echt uh, ongelooflijk veel zin in. Ik, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ook echt een eer om, uh, om daaraan mee te doen. En mijn bijdrage te leveren. En, uh, ja, ik voel heel veel beweging. En heel veel uh, nieuwe facetten. Licht, zouden we dat kunnen noemen.